De Mosselen zijn goed, dus ja, ik vind het is echt unieks. Fantastisch, collega's uit dezelfde branche. Het is mooi om te netwerken en elkaar weer te zien en te leren kennen. En uh, echt goed eten. We gaan straks waarschijnlijk nog wel een schaaltje halen. En uh, echt goede wijn. Leuk aangekleed, uh, vriendelijke mensen. Het ja. is gezellig. Leuke omgeving om weer een keer met elkaar bij te praten, ja.